Een 1-fase combinatiepil tegen zwangerschap zit in een strip met 21 pillen. Ze hebben allemaal dezelfde kleur. In elke pil zit dezelfde combinatie van twee hormonen, oestrogeen en progestageen. Dit filmpje gaat over wat je moet doen als je één of meer van de pillen in de tweede week van de strip bent vergeten. Ben je in de tweede stripweek één pil vergeten, neem dan de vergeten pil alsnog in en maak de strip verder af. Je bent dan nog tegen zwangerschap beschermd. Ben je in de tweede stripweek twee pillen achter elkaar vergeten... neem dan de laatste van die twee vergeten pillen alsnog in en maak de strip af. Je bent nog beschermd tegen zwangerschap. Ben je in de tweede stripweek drie pillen achter elkaar vergeten... neem dan de laatste van die drie vergeten pillen alsnog in en maak de strip af. Je bent ook dan nog beschermd tegen zwangerschap. Ben je in de tweede stripweek vier, vijf, zes of zeven pillen achter elkaar vergeten... Neem dan de laatst vergeten pil alsnog in en maak de strip verder af. Een morning after-pil is dan niet nodig, maar gebruik de komende zeven dagen naast de pil een condoom. Ben je één of meer pillen vergeten in de eerste of de derde week van de pilstrip, kijk dan naar de thuisartsfilmpjes speciaal over die weken. Kom je er niet goed uit wat je nu moet doen? Bekijk dit filmpje dan nog eens samen of neem contact op met je huisarts.